Ja, ik heb echt een uh, hele bijzondere ervaring gehad door mee te gaan op deze driedaagse huttentocht van uh, Jonas en uh, ja, het was echt onvergetelijk, heel bijzonder. Uh, zwaar, maar ja, heel bijzonder om dit met zo'n groep uh, samen te, te doen en onder begeleiding van Jonas. Nou, ik dacht vooraf van ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En zo was het eigenlijk steeds. Je keek dan naar die prachtige vergezichten en dan dacht je, oh wow, het hoog, gaat dat wel lukken? Maar uiteindelijk kom je steeds weer verder en hoger en bereik je op een gegeven moment de top. En ja, dat is zo fantastisch. En dan ja, voel je je zo trots en ook op de groep, van wauw, we hebben dit gewoon met elkaar gedaan. Ja, dat geeft zo'n gek gevoel. Ja het was heel bijzonder om te ervaren dat er heel snel al een soort ja, gevoel van saamhorigheid ontstond van ja, we doen dit met elkaar en we zorgen voor elkaar, we kijken naar elkaar om ook al kennen we elkaar nog niet zo goed maar ja je, je, ja, je deelt ook met elkaar een kamer en uh, je zit allemaal in een soort van uh, oncomfortabele situatie omdat je in een uh, de stapelbed ligt en ja, dat uh, is toch gewoon allemaal anders. Ja. En, uh, ja, het is mooi om te zien wat er dan ontstaat in zo'n groep. Ja, de begeleiding vond ik heel erg uh, prettig. Het was, uh, er was een, ook een professionele uh, ja, berggids, uh, was er mee en die wist ook heel veel te vertellen over de omgeving. Over uh, de mooie bloemen die we allemaal zagen en de uh, mooie planten. Dat uh, was heel erg leuk. En, ja Natuurlijk Jonas die uh, iedereen de support gaf die ze nodig hadden en ook het vertrouwen. Je kan dit en het is dan mooi om te zien wat, wat dat doet met mensen, ook al zitten ze er helemaal heen. Ja, toen we eenmaal op de eerste dag bij de hut aankwamen, toen uh, vertelde Jonas ons ook van nou, kijk eens even waar jullie, op welke top jullie hebben gestaan en dat, ja, dat geeft zo een gevoel van trots. En nou, we hebben dat gewoon gedaan en we hebben daar gestaan en we hebben helemaal dat stuk, die afstand hebben we helemaal afgelegd, ook weer naar de hut. Ja, dat is super gaaf. We hebben zulke mooie vergezichten gehad, mooie ja, natuur, heel wisselend ook, van, van heel groen tot, tot heel kaal, uh, alleen maar bergvlaktes. Uh, ja, heel afwisselend, heel mooi.